Hoi welkom bij mijn kanaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video waarin ik binnen 5 minuten een make-up look creëer speciaal gemaakt voor video meetings vanuit huis. Nu iedereen tegenwoordig veel thuis werkt en vergadert via video meetings, vond ik het de hoogste tijd om mijn passie voor make-up te combineren met mijn passie voor video's. Daarom laat ik je in deze 5 minuten make-up video zien hoe je deze look die ik nu draag kan creëren met een aantal simpele make-up tips. Dus ben jij benieuwd hoe je vanuit huis een 5 minuten make-up look kan creëren, zodat je snel en gemakkelijk voor je video meeting verschijnt? Blijf dan kijken naar deze video, want hierin deel ik mijn tips en tricks. Ja, en we zijn begonnen. En eerst wat ik ga doen is moisturizer. En dat doe ik met deze Ola's Effects dagcreme. Hier zit ook SPF 30 in. Oh, ik heb echt veel te veel op mijn hand. Help, maar die gaan we gewoon zo smeren. La la la. Het spuugt heel warm, dus je kan net zo goed maar even ook je nek mee smeren. En ik pak nu deze kwast en dan spreek ik een beetje MAC Fix Plus overheen. Um, wat ik dan ga doen, is kijken naar mijn gezicht. Nou, mijn gezicht is gewoon één grote catastrofe de laatste tijd. Ik heb hier alleen maar pigmentvlekjes gekregen. Ik heb wallen, ik heb hier puistjes. Er is gewoon geen land mee te bezeilen. Maar wat ik ga doen, ik gebruik een full coverage concealer. Dat is deze van L'Oreal. En die ga ik eventjes... ...op de plekjes aanbrengen waar ik dus roodheid zie op mijn gezicht. En het belangrijkste is dat je hierin dus wel een concealer pakt... ...of een foundation, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... ...die dichtste bij je huidskleur komt. Als je een te lichte pakt, dan zie je dus al heel snel dat je dus... ...veel make-up draagt of make-up draagt die niet helemaal jouw kleur is. En dan moet je weer heel veel andere producten gaan gebruiken... ...om dat weer te kunnen corrigeren. de. Foundation, concealer zitten op. In ieder geval de basis zit op. Ik ga hem even snel afpoederen. Nou, nu zie ik er natuurlijk uit als een bleekscheet. Dus daar moeten we wat aan doen. Um, eerst wat ik daarmee ja, ga doen is de bronzer gebruiken. Hoola, Die van mij is echt helemaal kapot. En al heel veel gebruikt. Maar ja, ik gooi het pas weg als het echt op is. dip ik een paar keer die kwast in. Zo, volgens mij heb ik nu al een beetje meer kleur in mijn gezicht. En helemaal nog een klein beetje lichtjes mijn nek mee ook. Wanneer je je gezicht wat kleur hebt gegeven, is het tijd voor nog meer kleur. Daar gebruik ik nu lekker een blush voor. En dit is die van Milani. Zo, de basis zit erop. Maar zoals je kan zien zijn mijn ogen en lippen eigenlijk een beetje... Heel ver te zoeken. Dus daar gaan we wat aan doen. Ik ga deze Roller Lash Mascara van Benefit Cosmetics gebruiken. En we gaan nu door naar de wenkbrauwen. Ga ik met deze doen. Het belangrijkste is maar eerst een beetje omhoog te kammen. Want dan weet je precies waar je product aan moet brengen en waar niet. Zoals jullie kunnen zien heb ik nu al wat meer uitstraling gekregen. Mijn ogen springen er wat meer uit door mijn wenkbrauwen die ik ingekleurd heb. En ik heb natuurlijk ook een mooie, gezonde gloed op mijn gezicht. Het enige wat nu nog moet gebeuren is, nou ja, het moet niet, maar vind ik altijd wel mooi, is een lipkleurtje. Ik gebruik je voor de lippenstift van Mac. En daarna de lipstick Brave, mijn favoriete lipstick die ik er eigenlijk lichtjes op depp. Zo, so, dit is dus de look, de uiteindelijke look. En mocht je nou eigenlijk altijd oogschaduw dragen, dan heb ik één tip voor je. Gebruik de bronzer die je dus voor je wangen hebt gebruikt. Ook eens voor op je ogen. Dus wat je dan doet, je dipt hem er gewoon een klein beetje lichtjes in. Zo. Dan sla je hem af. Ik weet niet of het juiste woord is, sla afslaan. Maar dan doe je hem gewoon lichtjes zo hier. En ook een beetje lichtjes daar. Dan hoef je en niet heel je make-up te doen voor je ogen... Maar kun je gewoon lichtjes je bronzer daar aanbrengen om toch binnen 5 minuten klaar te zijn. Dit is de uiteindelijke look die binnen 5 minuten gemaakt is en speciaal gemaakt is voor videomeetings vanuit huis. Als jij nu nog andere dingen aan je gezicht wilt toevoegen zoals highlighter, eyeliner, dingen, dan kun je dat natuurlijk doen, geen probleem, maar ik wilde jullie in deze video gewoon laten zien hoe je binnen 5 minuten een eenvoudige, verzorgde make-up kan creëren waarmee jij op je videomeeting kan verschijnen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende week. Want dan ben ik jarig. Hey!